Alleen Brabbetje wilde brandnetels eten. Hé, hey, Brabbetje! Ho, oh, Brabbetje! En BEM bleef achterop staan. Hé, hey, BEM BEM! Hé, hey, Brabbetje! BEM hey, BEM! Hé, Brabbetje! Hé! Hey, Hé, Brabbetje! Hey, het